En dan hier zo bijtrekt en dan terug vertrekt. <laughs> <What the fuck? laughs> Klaar. Start! Kom aan, kom komaan, kom komaan. Kom kom Ik ben er bijna. Kom aan, nog even, nog even. Kom aan, komaan, komaan. Yes. Oh, oh. Goed gedaan, hè. Dat is perfect.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 Trouwens, meer recepten en workouts ontdekken van onze kampioenen? Surf naar delijzen.be.